Uh, papa? Kan oh, papa. Ik een lekker aan het maken. Ja, het is er nog wel aan het oefenen ik jij morgen nog moet treden. Dus. Je moet er toch mee bij houden en je moet wachten tot je z'n poot. Het is warm. Ja, dat is zo. Uh... Want ze zijn weer nu even zat maken om te oefenen, want ik we moet wel oefenen. Als iets dit erbij komt, dan zijn ik er ook door. Goed!